Welkom hier aan de Wilhelminastraat met de hoek van het -erf Irene Irenestraat. En het gaat om het huis hier achter mij, nummer 44. Irenestraat 44 voor de duidelijkheid. Binnenkort op Funda. Achter mij ziet u om de hoek uh, van het huis de bushalte. En als je het mij vraagt, is dit dus een ideaal huis voor eventueel mensen op leeftijd die enerzijds alles op afstand willen hebben. Als je hier achter het woonerf afloopt, sta je midden in het winkelcentrum van Uden. Maar ook grote gezinnen kunnen hier gehuisvest worden. Aangezien het koud is, zal ik kort houden met de kenmerken. 540 kub. en een perceeloppervlak van 256 vierkante meter. Ik zeg wel, het is koud. Bel ons of mail ons. Maak een afspraak en kom mee naar binnen kijken. Daar is het uh, absoluut warm. Tot ziens!